Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij alweer de vijfde video waarin ik je een examenvraag uitleg. In dit geval ga ik je een examenvraag uitleggen uit 2018. En dan wel het eerste tijdvak. En de vraag heet puberbrein en ik zal je mee voorlezen wat er staat. Volgens informatie 4 zijn delen van het brein tijdens de pubertijd nog volop in ontwikkeling. Zoals de temporale en de frontale schors. En de vraag die er aan bij staat is als volgt. Hoe heet het deel van de hersenen waarin zich de temporale schors bevindt? Nou, op het moment dat ik deze vraag lees, kan ik me heel goed voorstellen dat je geen idee hebt wat de temporale en de frontale schors is. En... De grap is dat je dat ook niet hoeft te weten voor dit examen. Je zult vaker tegenkomen dat er vragen voorbij komen waar met termen en in informatie gegooid wordt die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt om de vraag te beantwoorden. Uh, wat moet ik hier namelijk nou uit weten? En ik heb hem even rood gemaakt. Ik hoef alleen te weten wat de temporale schors is. En waarschijnlijk kom ik dat tegen in informatie 4. Nou, die heb ik er even bijgepakt. Dit is informatie 4. Er staat een verhaal over. Het puberbrein, en een stukje tekst hierboven, een stukje tekst hieronder. En ik zie hier een afbeelding van het hoofd, een doorsnede ervan met de hersenen. Ik zie een ruggemerg een stuk zitten. En als ik daar dan hier naar kijk, dan zie ik frontale schors, temporale schors met een lijntje waar die zit. Op het moment dat ik naar deze afbeelding kijk, zie ik dat ik de tekst hier omheen voor deze vraag al niet nodig heb. Want dat is namelijk de vraag, dan klik ik hem even terug. Hoe heet het deel van de hersenen waarin zich de temporale schors bevindt? Nou, de temporale schors die wijst naar dit gedeelte. Dus dan is in feite de vraag, hoe heet dit witte gedeelte waarin die temporale schors zich bevindt? En dan hoef ik dus nog helemaal niet te weten wat de temporale schors is. Dat betekent dat je niet meteen van de wijs moet laten brengen op het moment dat je soms dingen tegenkomt die je misschien niet meteen herkent. Maar kijk gewoon naar de vraag en blijf gewoon rustig en kalm en bestudeer de informatie goed. Nou, in dit geval is de afbeelding bestuderen al genoeg om te, weten wat de te of om te weten waar die temporale schors zich bevindt. Dan komt dus het antwoord naar voren. Hoe heet het deel van de hersenen waarin de temporale schors zich bevindt? Nou, dat zijn de grote hersenen. Daarbij wil ik je een stuk advies geven. Op het moment dat jij nu op je eindexamen zet grote hersenen, is dat helemaal goed. Dan heb je gewoon je punten gehaald. Maar het zou niet mijn advies zijn om dit op te schrijven. En ik heb daaronder ook even gezet wat ik wel zou opschrijven als ik jullie was. En dat is het volgende. Namelijk het deel van de hersenen waarin zich de temporale schors bevindt zijn de grote hersenen. Wat ik in een vorige video namelijk ook al zei is dat het heel verstandig is om de vraag die gesteld wordt te herhalen in je antwoord. Dan weet je namelijk zeker dat je het juiste antwoord geeft en dat je het juiste antwoord op de juiste vraag geeft. Dus probeer dat alsjeblieft goed bij open vragen. Niet alleen bij bio maar ook bij andere vakken om als het ware dus de vraag te herhalen in je antwoord, dan geef je in feite in die zin antwoord op je eigen vraag. En dat voorkomt een heleboel onnodige fouten. En tot slot wil ik je ook nog een paar andere tips meegeven die je mogelijk kunnen helpen. Wil je nu nog verder leren, is het een advies om eens naar biologiepagina.nl te gaan. Daar staan heel mooi alle eindexamenvragen gesorteerd per thema, dus daar kun je heel mooi doorheen klikken. Mocht het nou zo zijn dat je vraag hebt waar je niet uitkomt, dan mag je mij altijd een bericht sturen of een DM via Instagram. Of je mag mij mailen op biologiemetjoost@gmail.com. En waar kan probeer ik je dan te helpen? Ik heb natuurlijk zelf ook wel druk met uh, mijn eigen eindexamenleerlingen, Maar op het moment dat ik tijd heb, zal ik proberen je daarbij te helpen. En verder zou je ook nog naar mijn YouTube kanaal kunnen gaan, Biologie met Joost. En daar staat nog gesorteerd voor 3 en 4 VMBO. En ook voor alle andere niveaus en leerjaren als je wat meer informatie wil. Um, alle thema's gesorteerd per basisstof. Dan wens ik je heel veel succes met leren en succes met je eindexamen.